Want to weten is, ja, is heel makkelijk. Je kiest een bepaalde groep. En, en daarna stelt hij zelf de vragen en je kan zelf ook helemaal beslissen wat je wilt vragen aan de mensen. En daaronder heb je nog notities. Kijk, en dan kunnen mensen altijd als ze iets bijzonders willen, kunnen ze notities iets neerzetten. Ik ben Roder Schalier. Ik heb de BMV nu al 23 jaar nu. En nog steeds heel veel plezier. Het grote verschil is dat het ons vooral helpt in de piekmomenten. Uh, ik zie ook een generatieverschil, dus uh, de jonge lui komen binnen en die vinden het gewoon leuk om uh, de apparaat uh, te bestellen. Maar ik heb van de week dus ook uh, mensen gehad die zeiden van, uh, mag ik ook nog wel gewoon naar de kassa bestellen? Want ik wil gewoon contact met de mensen hebben. En, en ik moet eerlijk zeggen, dat vind ik eigenlijk nog steeds heel belangrijk. Dus ik zie het vooral als een ondersteuning in de piekmomenten.